Z25 wil dit jaar een project brengen naar Bring it on Beamer, die goed integreert met de ruimte waar het plaatsvindt. En dit jaar vindt het plaats in het oude postkantoor in Neude. En het mooie aan het postkantoor is, is dat het, het is een rijksmonument is, dat daar hele oude beelden in staan. De installatie die we gaan maken. ...willen we de bezoekers van Bring Your Own Beamer echt de ruimte... ...maar ook de historie van het pand laten beleven... ...en tegelijkertijd ook een kijkje in de toekomst geven. Dus wat 100 jaar geleden een blik was op de nieuwe wereld... ...hebben wij natuurlijk nu ook een blik op de nieuwe wereld. Wij hebben een andere blik op de nieuwe wereld dan ze toen hadden. Ik zou zeggen kom naar Bring Your Own Beamer. We hebben een mooie installatie voor je interactieve ervaring waar je over chipkaart voor moet meenemen